Bliksem is een van de krachtigste weerfenomenen ter wereld. De stroomsterkte kan oplopen tot maar liefst 100.000 ampère... ...waarbij er een temperatuur bereikt kan worden van 30.000 graden. Ter vergelijking, dat is zo'n zes keer de temperatuur van het oppervlakte van de zon. Wanneer zo'n ontlading naast je plaatsvindt, is dat wel even schrikken. Dat was in 2016 in de Oostenrijkse Alpen. Het was eigenlijk begonnen als een gewone dag. We waren nog eerst naar een supermarkt geweest om onze picknick te gaan kopen. En dan denk ik dat was zo rond 11 uur de parking kwamen en dan we beginnen wandelen tot aan een berghuis. Maar tegen het einde van de picknick uh, zagen we van de, de bergtop die links van ons lag uh, eigenlijk een mistbank naar beneden komen die uh, blijkbaar de onderkant was van een, uh, een stapelbollen. Als je uh, in de bergen zit dan zit je eigenlijk al, als je hoog genoeg zit, op dezelfde hoogte als de onderkant van de wolk, zoals je die in Nederland zou zien. Dus uh, als je eenmaal in zo'n wolk terechtkomt in die onderkant van die wolk, dan lijkt het alsof het gewoon ontzettend mistig is. Maar ja, als het mistig is hier in Nederland, dan is het heel rustig weer. Maar zit je in de onderkant van zo'n buienwolk, dan kan het toch ineens flink te gaan. Op het einde van de lunch zaten we eigenlijk al in de, in de mistbank. En als we bijna dat punt bereikten, begonnen het te regen. En die uh, druppels begonnen al heel snel dik te worden. We begonnen een voorgevoel te krijgen van, uh, van oké, okay, combinatie mist-regen. Hmm. dit kan misschien wel eens... Uh... Gevaarlijk uitpakken. Dan lijkt het alsof je in een mist terechtkomt, maar je moet je voorstellen dat daar nog een wolk boven hangt van zo'n 8 tot 10 kilometer dikte nog, soms nog wel meer zelfs bij een zware bui. Ja en al die water die daarboven zit dat regent natuurlijk een keer uit. Uh, er kan ook sneeuw bij zitten in sommige gevallen ook hagel als die bui zwaar genoeg is. Um, dus vandaar dat het uh, dat het dan geen mist is maar dat je echt in de buienwolk zelf zit. Op het moment dat we er eigenlijk naar terug landen uh, was er al een eerste blikseling. Het stukje tussen de plaats waar we waren en de hut waar we konden schuilen was misschien maar een kilometer. Hebben we zeker uh, vijf blikseminslagen. Een uh, de... bliksem is eigenlijk niks anders dan uh, een elektromagnetische puls die, uh, die vrijkomt. Dus gewoon statische energie wat wordt opgewekt in een onweersbui. Dat komt omdat in zo'n wolk allerlei deeltjes tegen elkaar aan botsen. Uh, kleine ijskorreltjes, waterdruppels en sneeuwvlokken. En op het moment dat het met heel veel geweld langs elkaar opschuurt, dan ontstaat er dus een, uh, een spanningsverschil tussen de wolk en de onderliggende aarde of een ander deel binnen de wolk. En op het moment dat het spanningsverschil groot genoeg is, dan hoeft maar een kleine verstoring uh, buitenaf erbij te komen en dan ontstaat dus een bliksemontlading. Ik heb een paar keren echt de elektriciteit gevoeld, he. dus je voelt vlak uh, voor de inslag, voel je die, die, uh, de haren op je, op je huid recht komen. Alles was verlicht, dus we hebben nooit echt een, een, een, uh, een streep zelf gezien, maar bliksem en donder kwamen gewoon altijd tegelijkertijd. En alles was gewoon verlicht. Dus op het moment dat er een heel groot spanningsverschil wordt opgebouwd in de en het, tussen het on de onweerswolk en het aardoppervlak, ja, dat spanningverschil, dat, ja, de, de natuurkundige wetten die willen dat opheffen, om het zo maar te zeggen. Dus uiteindelijk gaat er een soort van bliksemzoekkanaal naar het aardoppervlak toe. Maar tegelijkertijd gaat er ook een klein bliksemzoekkanaaltje vanaf het aardoppervlak omhoog. En dat gaat niet vanaf één specifiek punt, maar vanaf meerdere plekken. Nou, wat sommige mensen ervaren op het dat de bliksem heel dicht bij je inslaat, is alsof bijvoorbeeld een ballon over hun haren heen gaat, zo'n statische ballon. En als je dat voelt uh, en de bliksem slaat heel dicht bij je in, dan weet je dat je eigenlijk één van die potentiële mikpunten bent geweest. Dus dat je eigenlijk gewoon geluk hebt gehad. Dat is wel op zichtbaar aangesteld, op het moment dat je dat je het voelt in je uh, lichaamsharen, en je weet van oké, okay, nu gaat het niet langer duren. Dat is echt wel een moment van wauw, oké. Okay. <laughs> en dan ben je blij dat die komt en dat het dan niet bij jou is. Hè? Dat, is uh, <laughs> dat is altijd de ontlading. Dat wil ik in verder. Overleving instinct, uh, zo snel mogelijk uh, naar die hut gaan en uh, ja, op goed geluks vertrouwen kan je toch op moment. Ja, en potentie is onweer dus ontzettend gevaarlijk. Uh, maakt eigenlijk dan niet uit of je een heel zware onweersbui hebt of een, een heel lichte, want één enkele bliksemontlading kan eigenlijk al behoorlijk wat ellende veroorzaken. Maar over het algemeen is het natuurlijk wel zo dat uh, een onweersbui, hoe zwaarder die is natuurlijk, hoe gevaarlijker die wordt. Uh, ja, als je kijkt in Nederland naar weerslachtoffers, uh, dan zien we heel vaak slachtoffers helaas uh, door wind en niet zozeer door bliksem. Ja, een onweerswolken, dat zijn, uh, onweersbuien zijn wel de weersystemen die de hoogste windsnelheden op aarde kunnen veroorzaken. Dan heb je het echt over windsnelheden tot zo'n 400 km per uur bij zware tornado's. Ze kunnen soms hagelstenen tot wel meer dan 15 centimeter voortbrengen en ontzettend veel regen in korte tijd met zware overstroming als gevolg. Dus een onwisbui als weersysteem aan zich is in potentie ontzettend gevaarlijk en misschien wel het gevaarlijkste weersysteem dat we op deze planeet kennen.